We zijn aan het verdrinken we gaan prio 1 ter plaatse. Boot 1 ofzo, we gaan kijken naar een nemen. persoon verdrinkt, ja daar komen wij voor. Mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Moor. En vandaag weer eens met de reddingsbrigade. Want dat is al heel lang geleden. Um, yeah, ja, dat was hem eigenlijk. Het wordt mooi weer vandaag, denk ik. Vroeg nog in de ochtend. Voor de mensen die al willen... Die al vroeg een plekje willen hebben op het strand. Zoals die boy daar zo. Kunnen we dus... Ja, alvast... Hier daarvoor hun... Wauw, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. We staan in ieder geval al voor de mensen klaar vandaag in de auto renning brigade is bevoegd om met blauw te rijden en oranje en dan staat dat witte ding dat is gewoon zoeklicht ofzo het staat continu aan ik weet niet hoe het uitgaat dan heb je die nog ja goed verhaal lekker kort ook goed uh, ja wat kunnen we nog allemaal eh, hoe ging het ook alweer oh, ja alles achter hé hey zondeel trekken alles achterin laat maar zitten we have a in the water in the water all units respond code 99 emergency Roger we're heading over now Roger that aan het gaan prio 1 Hier recht tegenover mij zou iemand zijn aan het verdrinken. Uh, we gaan één keer even een... soort uh, ding spawnen? Uh, zijn het de Sea Sharks? Sea Shark 2? Ja, dit is. Hier zo gevonden hij is een kopje onder ik gooi hem gewoon naar hem hallo heb ik iemand ja, ik heb hem De volle snelheid pik Mij komen joh. Poef. Even vallen. Goed zo. Oké. Okay. Ik heb deze model zo lang niet meer gespeeld. Ik weet even niet meer hoe het moet. Uh... Pils, ik zal even meenemen. Oké, okay. de pillen kan ik gebruiken, dus een reanimatie. Na verdrinking. Ja, ik heb prio 1 en ambi Ambulance B. Medical Aid requested ik moet even lichter worden. Het lijkt wel of het niet lichter wordt. Hoe ging dit ook alweer? 1, 2. Drie. Vier. Ik kan niet sneller. Vijf. Zes. We gaan eens beademen. Eén. 1 twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf. Ah blijft hij ambu? al, they're bro. hij is dood. en lijkt zo te plaatsen, kijk of die wel komt die leggen we hier neer dan gaan we terug naar onze auto en pakken we de auto zetten we hem bij de post en dan rennen we dan weer terug om de uh, waterscooter of weet dat ding jet ski ja komen ze nu om die uh, daar weer te neer te pleuren bij onze post bij onze post We hebben een deukje, maar allemaal de maar niks uit, hij is dood. De... Roger that. <laughs> is hij nou weg? Iemand heeft ons een jetski gestolen. 99, all units respond. Acknowledge. On our way! Roger that. Een persoon uh, voelt zich niet goed. Uh. Dan kijk ik naar hem. Zo. So. Ja te plaatsen uh, uh, uh, Ik mis een groepnummer. Apeldoorn, dat is geen strand. Dat is er nog een onzin? Renningsbrigade Apeldoorn, ik zie het nu pas. Hallo, oh die leeft niet meer. Ja, moeten we nou hè? Ja, meer dan een reanimatie en iemand uit het water halen om een vervolgens te reanimeren. Is het niet bij de reddingsbrigade? Ik heb het al lang niet meer gedaan, echt al bijna een jaar misschien, maar dat komt, dat heb ik ook gezegd, van kijk, is het december, dan ga ik niet uh, dan. Oh, ik moet reanimeren trouwens. Dan ga ik niet uh, reddingsbrigade, want dan is het ook koud. Dus is het juli, juli, dan wordt het weer lekker warm, gaan we weer reddingsbrigade. Dus uh, ja tegen september, oktober, noem maar op. Dan uh, zal de reddingsbrigade weer uh, wat minder zijn. Of nauwelijks. Misschien zeggen jullie ook. Ik hoef geen uh, reddingsbrigade meer te zien. En er is natuurlijk al Los Santos Rescue Division. Uh, nee. Ja, toch. Los Santos Rescue Division. Uh, 1.0 is al uit. Alleen die... Uh... Ja, ik weet niet wat dat is. Ik ik vind het zo moeilijk om die te downloaden en ik weet dat je daarbij alleen nog maar brandweer hebt dat ik nog niet voor elkaar heb om het te kunnen downloaden Dus het is een of andere early access en dan moet je downloaden of naar de download pagina van early access en dan staat er klik hier om te spelen en dan verbindt ja, die je door naar een site waar je weer ja ik snap er echt helemaal niks van en dan ja dan ga je naar site en dan zeggen ze eigenlijk weer ja je moet hier klikken en dan ga je weer naar die ene webpagina waar je eerst moest klikken om weer vervolgens naar die andere te gaan dus je blijft eigenlijk van de ene naar de andere pagina melding afgerond hij is overleden het voor alles geregeld mijn vrouw regelt het wel ik ga het er komen al mensen op het strand Collegatje op de jetski. Wat ik wel niet snap trouwens. Altijd als hun komen dan met twee poppetjes aan in die ambu. En als ik het wil doen dan stapt de bodyguard en zo niet bij me in. In de water. Het wordt druk. Persoon is aan het verdrinken. Nope. Trouwens een jetski hier. Waarmee ik al in de water kan gaan. Ik denk ik niet. Anders uh, doen we deze melding nog. En dan switch ik even over naar deze jetski hier. Nee wat ik wilde doen. Uh, het is niet... Ligt daar ook nog een jetski? Daar ligt ook nog een jetski. Dan ben ik iets dichterbij dan. Hond, let op. Uh, wat ik dan doe is dan switch ik naar um, water. Waterdienst of zoiets. Ik weet niet precies hoe het heet. Hoi, oh, ja, als jij het niet doet, doe ik het maar. Hè. Uh, dat is, uh, dan kun je... Dan heb je al je jetski dan uh, ligt hij altijd klaar voor je en dan heb je ook echt meer melding op het water dus misschien dat we die nog even kunnen aannemen ah ze dus is nog steeds aan het Alsjeblieft 5 euro fijne dag verder en jouw jet ski oh, hij is al weg goed ik zie jullie alles zo meteen en doe ik even mijn uh, vest aan. Four, copy that. En dan uh, ja dan moet ik even de mod voor opnieuw opstarten. Dus ik zie jullie zometeen als ik weer terug op de post ben en mijn jet ski heb. En daar zijn we weer. En niet zomaar. Uh, de, wat ik zou gaan doen met de jetski. Pak eens de boot. Ik uh, zag net pas dat er ook een boot was. Die is dan wel niet geskind naar uh, reddingsbrigade. Maar ja. Die, uh, die bestond ook. Kunnen weet niet of ik hier ook spullen uit kan pakken. Ah ja wacht. Open vehicle menu. Ergens. ja, ja je kunt het ook gewoon alles pakken dat ding, bla bla bla. Oké, okay. we gaan een rondje varen op het mooie water. Maar alleen geen geluid. Wat een stilte hier. Je hoort helemaal niks. Zo. So. Zo. So. Boom. All units. Ja, hier hebben we het nee dan zijn we met de boot moeten we het land op. Die poeien zijn ook irritant, ik weet niet. Of hier ergens een. Het oh, is natuurlijk gemaakt voor zo'n race. Ah ja, dus hier moet je tussendoor. En dan moet je hierdoor. Dan moet je hier overheen. In het kader van realisme doen we dat niet hierdoor en dan hier naar rechts dit is gewoon natuurlijk een jet ski race dus hier weer de jump nemen even de langs hierdoor scherp bochtje haal ik niet hierdoor ook remmen hierdoor weer een jump ik vind hem goed we eens kijken of we haaien... Oh, hier zijn mensen. Kijken of we haaien zien. Dan weten we dat we het strand een beetje moeten kleren. In Nederland zeggen haaien. Ja, vast wel. Er zijn vast wel haaien hoor. Maar hele kleintjes. Er zijn ook kleine haaien. Ik denk dat mensen allemaal denken bij haaien zijn het uh, grote dingen van weet ik voor hoeveel meter lang die je opeten. Maar dat zijn allemaal dingen uit films. Dat zie je meteen opeten en zo. En dit gebeurt als één keer in de in het jaar dat iemand wordt gebeten en dan mensen allemaal een angst verhaaien maar dat valt wel mee op zich hoor. de golven zijn wel flink Jongen, je hebt er nou eigen rugpijn van als je deze klappen in het echt waar moet je Kijken hoe zijn lichaam ook soms bij de klap even naar achter vliegt. Hoppa. Weer een nekletsel. We kijken natuurlijk. Wow, hoger dan de vogels. Ken natuurlijk ook of hier mensen zwemmen. Het hebben ze we zien weer nog een vliegtuig. We zijn met de boot, niet op het land, geef dan meldingen voor de boot, ja. Inderdaad. Dus gaan zwemmen, kijk of een haai zien. Dan moet ik wel met mijn boot meegaan, anders ben ik die dadelijk kwijt. Oh god, we moeten weer naar boven. Even ademhalen. Te zien al visjes onder mij ook niks oh, ik vind de zee zo eng in het echte ik ben bang dat ik niet weet wat onder me zwemt in de water ja, boot 1 ofzo. We gaan kijken naar nee, mijn persoon verdrinkt. Ja, daar komen wij voor. Daar zijn wij voor. We, we zo ook in de boot kunnen krijgen. we ze weer erom met zo'n uh, boeiding naar het strand moeten gaan brengen oké okay, snel gaat er wel een beetje uit hier kunnen mensen zwemmen persoon aangetroffen Maar vrouw. Oh, daar zwemt iemand. Kom hier. Pling. Alsjeblieft. Nee, je zwemt toch niet meer? Je bent op het land. Ja? Ciao ciao. Was gezellig, tot de volgende. Ten, Maartkamera in persona, gered. water dat wel, hadden we dan maar in nederland een amerikaans schip ligt voor onze kust attention all units citizens report, ah. an injured civilian of the southern coast, all units respond, code 99 emergency zou wederom iemand om welzijn, is ook warm, uh, omdat we met de boot zijn en snel te plaatsen kunnen komen. Kijk maar eens welke snelheid we hebben. Als je schuin gaat, kun je, of als je zo horizontaal gaat, kun je echt snel gaan. Heb je niet zo'n last van de golven. Uh, ja, dan zijn we er toch sneller dan de auto, de automacht officieel, ja let niet op mijn rijstel dan, maar op het strand helemaal niet hard rijden. Als je met spoed rijdt, ja, denk jij, of als je ze met spoed ziet rijden, denk je echt van ja, what the fuck, doen jullie, jullie rijden echt vet langzaam. En dit is toch nog net bij, oh mensen, net bij het water. Oh neel dit, hallo te plaatsen. Ja, meldkamer, uh, start ga je ja, ga ik te plaatsen. Wow, je hebt het, heb je het warm of koud of zo? Man, man, man. Oh. Uh. Gekke gast, hij heeft gewoon even een uh, kleding aan alsof hij naar de noordpool gaat. Oké, okay. startreanimatie, 1, en 2, is het Mario? Ah nee, 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, en beademen. Ademen. En een en twee en drie vier vijf zes zeven acht negen en hij is dood. Jee, wat zijn we goed vandaag. Het ligt aan ons ritme. We moeten. Het is echt gewoon 1, 2, 3, 4. Maar ja, dat kan niet. Four, en die poot maar weer eens terug in de water proberen te krijgen. All units. Aid the coast. Coast 99. All units ja, de lul. Nu hey, you vragen know. me of ik. Ja. Maat, kom maar velpen, duwen dan. Wacht eens even. Ah oh, jammer, ik dacht dat ik daar een John zag zou staan. Ben je een deeltrekker gezien? Nou. Uh, oh, dat is dan Hoe heet het? Auto van ons even gebruiken om de boot weer terug in de water te krijgen en dan gaan we langzamer richting post tenzij we nu een melding krijgen van iemand die is aan verdrinken zo niet dan gaan we terug naar de post dus normaal man hoe dat ziet er lekker krassig uit of dat klinkt lekker krassig okay. in de water Goede handel nou weet je wat we doen mensen ik ga hier het uh, beëindigen ik ga jullie voor het kijken of jullie een heel toffe video vonden Laten weet weten in de reacties. Blauw duimpje mag ook zo zeer, zeer gewaardeerd worden. En dan zie ik jullie over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Dus en dat gaat zijn. Ik heb geen idee. Dus jullie zien het dan wel. Doei.